Ik ben Andy Korsi. ik ben 13 jaar. Ik speel voetbal, ik speel bij Anderlecht. ik zit op school in het Sindiclaas Instituut in Brussel en uh, ik hoop later een profvoetballer te worden. Ik ben uh, begonnen op perkje te voetballen met mijn broer. En dan heeft uh, ja, een trainer van uh, hier in de buurt, mij gezien en heeft gezegd, ah, die heeft misschien wel talent, die mag eens bij ons komen trainen. En ik was toen bij deuren. Dan kwam Beerschot kijken. Toen was ik ook nog zes jaar. En eh, op een toernooi is er een scout van anders gekomen. Goed gewerkt op school? Hè? En allemaal fijne dag had jongens? Oké. Okay. Goed, dan gaan we nu rustig naar de kleedkamer. en We maken ons klaar voor het laatste deel van de dag. Ik ben bij de Purple Talents. Dan ga ik naar school in Brussel. Elke ochtend opstaan en dan met busje naar school. En dan tijdens de middag om 12.30 uur in training. Na school studie en uh, dan moet de groepstraining. Training, training dat is vooral oefenen uh, om beter te worden. In andere richting is dat vooral denken. je: denk of niet, Je kunt niet wegdromen, dat gaat niet. We moeten altijd aandacht hebben concentratie. Het is niet dat je nu de beste zijt, dat je later ook de beste gaat zijn. En nu het is de ronde. Twee tijden. Ik vraag en ik doe de ronde. Oké, okay, Evangelos, go! Fouten horen thuis in voetbal. Het belangrijkste is dat je ervan leert. Als je er niet van leert en je blijft fouten maken, dan is er wel een probleem. We zijn er helemaal niet mee bezig. Of dat de ene beter is dan de andere. Dat is niet zo belangrijk. Het is vooral in je groep. En als je in je groep goed presteert en als je je goed voelt. Dan gaat je automatisch ook individueel beter zijn. 10 seconden en drinken. Eén. Twee. Werken. Het is, het is puur het uh, best doen, alles geven. Als je iets wil bereiken, dat, is, dat heb ik altijd geleerd van mijn ouders. Als je iets wil bereiken, dan moet, je, dan moet je alles voor geven. En dat blijft altijd in mijn kop. Dus dat is iets dat ik nooit vergeet.